Een van mijn specialiteiten is massage bij kanker. Dit is een zachte vorm van massage die als doel heeft een ontspanningsmoment te bieden in het stressvolle en spannende proces en het traject van ziekenhuisbezoeken en de onzekerheid wat het met zich meebrengt. Uh, het is een vorm van massage die het lichaam uitnodigt om zich te ontspannen en die het lichaam niet verder uit balans wil brengen. Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen, want het lichaam is al heel hard aan het werk door de behandelingen die het krijgt. En als je dan een hele stevige massage gaat geven, dan werkt het alleen maar afrechts. En je wil niet verder mensen uit balans brengen. Tenminste, ik wil dat niet in mijn praktijk. Ik wil mensen ontspanning geven. Wat ik terugkrijg van uh, cliënten is... Deze massage vond ik zo fijn, omdat ik even die medische malle molen kon vergeten en een andere cliënt zei dat ze het zo fijn vond dat ze zichzelf weer voelde en dat ze niet het idee had van oh, ik ben alleen maar kanker, ik ben alleen maar ziek en wat ik heel mooi vind is dat een cliënt was uitbehandeld en viel daarna eigenlijk in een gat, wist zich helemaal niet meer te verhouden tot haar lichaam. En door de massage kreeg ze weer een meer positieve, ja, positieve ervaring over haar eigen lichaam en over zichzelf. En hielp het met het verwerken van wat er nou eigenlijk allemaal was gebeurd. En hielp het verwerken met ja, het rouwproces wat er ook meespeelde. En daar ben ik zo dankbaar dat ik die waarde kan toevoegen.